Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid toen ik 22 was en net moeder van een zoon. En ik wilde dat doen omdat ik verantwoordelijkheid wilde nemen voor de samenleving, voor de ontwikkeling, voor de toekomst van ons land. Ik zou het geweldig vinden als u ook lid werd om die reden van de Partij van de Arbeid. Natuurlijk hebben we uw centjes hard nodig, maar we hebben ook uw ideeën hard nodig en uw inzet hard nodig. Dus doe net als ik, word lid van de Partij van de Arbeid.